I'm in love with the Popo. po I'm in love with the Popo, po hey -po okay, cool. I'm in love with the Popo. Hey, po, -po Hey, I'm f***ing weer um, nou kom op, dat was je intro man! Haha <laughs> ja, We ja. gaan we gewoon nog even overnieuw doen hoor Oh god Ja, dan ga je gewoon erin springen oké, okay? maar je moet het wel voelen, je moet wel de flow voelen ah. Oké. Okay. Want nou, anders is het niet leuk. Kijk, dat begrijp ik hoor. Ja. ja ook, misschien net een beat geven. Dat so is ook wel leuk. Ja. Yeah. I'm in love with the bobo. Bo. I'm in love with the bobo. Bo. Eigenwijs, take it away. Oké, okay, welkom dames en heren bij een hele nieuwe video. Yeah. Yeah boy! Yeah, yeah boy! <laughs> Oké okay, nou, vandaag gaan we allemaal gekke ontmoeting missies doen in de uh, in division. Dus uh, veel kijkplezier. Ja. Alsof we dit spel nog niet ver genoeg hebben uitgemolken. <laughs> oh, wow, dit wapen is echt professioneel. Ik ga gewoon met mijn pistooltje schieten voor de lol. Dit zijn allemaal mega simpele mannetjes. Oké, okay, ja. hij doet best wel veel damage. Oké, okay, hij doet echt heel veel damage. Ik ben neer. Was oh, ah, ja, je zo? Ja, hij bent ook neer. Je hebt toch gejaagd ook neer. <laughs> Ik ben hier grapje. Leuk nee, eh. Hij blijft ook gewoon op je schieten. Ik ben neer. Oh, oh, Echt. Even terugspoelen. Wapen is echt professioneel. Ik ga gewoon een pistooltje schieten voor de lol. Dit zijn allemaal mega simpele mannetjes. Oh, super ja. makkelijk. Iemand! Hey! Brent! Hier, wat kan je dan? Ja, Tenga kijk. Info. Ja, ja, Uitnodig voor groep. Uitnodig voor groep, ja. Ja, uitnodig voor groep, gedaan. Ik heb het gedaan. Oh, nice. Officieel. Oké, okay, oké. Okay. Onze eerste kijker. <laughs> Onze eerste kijker. Dat was wel een level 3 gast, dus ik weet niet of we die nog niet willen. Nee, dat is niet. Hij kan hier nog niet bukken. Het zit hier achter, joh. Ja. Waar? Dat werkt ook eens. Ja daar is military base. Ja. Waarom mogen wij geen auto's gebruiken? Echt hoor. Is toch veel Alle thriller? auto's zijn of kapot, of ze staan gewoon stil in een military base. <laughs> Oh nee nou, dit is de volgende ontmoeting. Nou, was het ook weer. Oh nee. Dit zijn echt van die guys het die, die, die dan.. aan kandaten. Ja, dit zijn van die guys die. zeg maar, als dit zou gebeuren dan zouden wij dat zijn. Maar zo'n guy is een pistool en dan een tasje om en dat Ja, precies. Denken dat we fucking sterk zijn. De, de, de Ja. De pistool te schui schuin houden. Ja, echt, dat zouden wij dan zijn. Ja, dat is helemaal niet goed. Dan kun je helemaal niet beter doorrichten. Maar dan zouden we het toch wel doen. <laughs> Wat zijn die twee... Zijn er zijn ook gewoon af en toe van die mensen die aan de ruzie laten zijn. Kom maar on, Napa. Hey, hey, deze gaat dood. Deze ging even oplichten, deze melder. Ik ga gewoon naar boven. Oh. Oh ja, mij ook. Ontdekkingsreisiging. is Enemies! Oh nee. Zo. Oh, oh, politie M4 heb ik gekregen. Nou, waarom krijg je dat allemaal, joh? Dat weet ik ook niet. Kijk, ik heb echt zo'n militaire holster nu. De eerste heb... blauwe ding. Jij hebt waarschijnlijk nog gewoon een tassie. Ja, jij hebt een tassie. Ik echt zo'n yeah. stevig harde. Jij Lijkt me hebt echt ook... een harde, hardes. Een harde een <laughs> zak. <laughs> Ik heb harde zakken. <laughs> ja. One mission. <laughs> The guys... Two one... guys. One. <laughs> two, two guys. One mission. <laughs> Oké, okay, laat me met, met die coole stem zeggen. Okay, guys. Okay. one mission. <laughs> to save the world. <laughs> to save the world. Of everyone that doesn't watch their videos. Ga jij het outro doen, deze keer, of zal ik het outro doen? Ja, do het outro wel. Wat wil je nee, eigenlijk we allemaal? We dat, klaar voor? dat wat wil je eigenlijk allemaal dat ik zeg? Nou ga even doe je tegen de kijkers even. even doen alsof, alsof we echt blij zijn met die misplaatsen. Oké. Okay. Alsof um, ik iets geef Ik nu ga even, even een outro-outro uh, outro tekst opzoeken. <laughs> oh nee, dat moet je niet doen. Dan ga ik het doen hoor. Okay. Now, um, dames en heren. Nee, doe jij het maar. No, het is kijkens. Nou, het is kijkens. Doe alle kijkers. Neen. I'm the king of my own yeah. land. Oh, facing no, temples know, of you. dust, I will fight until the end. Creatures of my dream, raise up and dance with me now and forever. I'm your king. Okay. Dat is tof. Krachtig worden. Het is mooie okay. woorden, vind ik. Ja. Ja. Zou ik dan ook nog even iets zeggen, ter afsluiting? Ja. Nou, uh, namens uh, mij en eigenwijs, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video! Doei! Adios. Waarom ben je nou altijd zo laat? Je bent zo ongemakkelijk in ons rij. Het was niet zo mega laat, het was echt, jij zei doei en ik ja. zei adios.